Staan blijven! achter voet. Ja, dat denk ik niet termaat maat uitstappen. Of in ieder geval staan blijven. Nou, right alle mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is gta 5 Adders, en En vandaag zoals gezegd een paar dagen terug bij de motor video. Met deze Volkswagen T6 gemaakt door Team MH. Shout out naar hun. Uh, ja, ik had even stress, want ik, uh, ik had dus echt de gedachte om na die, toen ik de motor hier parkeerde, meteen in te stappen in de T6. Maar LSP de deed het niet. Nou, oké, okay, kan gebeuren. Even opnieuw opstarten deed het nog niet. Hm, toch raar. Opnieuw opstarten deed het weer niet. Nou, wat plugins opnieuw erin gesleept en weer teruggesleept. Uh, uh, en vervangen deed het nog niet. Vervolgens ja, hij bleef het niet doen. What the fuck is dit joh? Dus uiteindelijk heb ik het vandaag dan toevallig weten te fixen en vraag me niet meer hoe. Dat weet je ook niet meer. Uh, ik, uh, ja, met de albo.com. Ik was er eigenlijk al redelijk snel achter tot het door albo lag. De albo mods, albo, uh, de traffic police, uh, dit dingetje, uh, rest Manager. dat soort dingen allemaal. En die heb ik allemaal vervangen en toen deed het niet Maar De albo.com heb ik toen vervangen en toen deed het gelukkig. Dit is in ieder geval onze T6. Oranje zit er ook op. En stop. Voor. En volgen zit er niet op. Groen zit erop. Maar dat moet je doen door middel van uh, een extra via component menu of zoiets. En uh, um, zoeklicht zit er ook niet op. In ieder geval laten we de straat op gaan. Geen bijzonderheden voor deze dienst. Het is in ieder geval een ochtenddienst, we zijn inmiddels al bijna in het daglicht. In ieder geval het zonlicht, zo maar even noemen. En we gaan kijken wat we allemaal gaan meemaken vandaag. Zijn we trouwens ingemeld? Ja zeker. We hebben um, nou, een near... Iemand op vakantie, of op vakantie wil ik zeggen. Iemand is uh, lekker op stap geweest, maar besloot daarna toch met zijn auto te gaan rijden. Ja, en dat is niet zo handig. Hij gaat er inmiddels al vandoor. Hij is al op. even opletten, want hij... En hij, bedoel ik, het busje, wil nog wel eens een beetje omkiepen als we een scherpe bocht maken. Oh, dit is een niet cool blue busje, hè? Dat no, Luister, blijf even staan. Je bent aangehouden voor rijden en aan Je invloed. draaien aan op je rug doen. En ik krijg handboeien om. Ik ben niet te je bereikt maar advocaat. Heb je ook dingen bij. Hé hey, joh. Nee. Hallo. Staan blijven. Je hebt handboeien hoor. Ik wow. heb dingen waar je niet bij mag hebben. Ik ga je fouilleren je blijft nu gewoon staan of je wordt getaserd misschien nog wel begrepen want je wilde weer rennen waar is je auto oké staan blijven Eén collega vraagt om een assistentie fucking in de handboeien hoe kun je nou weggaan? blijf gewoon op je staan hoor 125 je wat zoek hem uit De eerste boefje gevangen en inmiddels afgeleverd of overgedragen aan mijn collega. 8, 9, George, Charles, Ida. 2, 2, 9, no. Wat wij gaan doen, gaan ja, even een collega oppikken. Dan kunnen we tenminste samen rijden. Nou weet je wat, we doen het gewoon hier te plekken. Dan kunnen we ook uh, weer mensen vervoeren. Zo, oh. en we zitten inmiddels samen in de T6. Er is iets met die motor, hij negeerde hier de stopstreep in ieder geval. Ik nu ook, sorry auto. Maar die heeft geen kenteken achter sowieso. Haalt hier in, nou ja het past in principe wel op deze weghelft, maar je mag je niet inhalen. Um, ik doe het wel want ik heb Snel is het er goed op, 100 hier zo. Nou, dat lijkt me 50 weg. Uh, ik kan niet zien of hij een helm nou heeft. Die wil reden om even een stopteken te geven. We hij gaat rechts hier de langs. Ik wil links op. Een aparte rijstijl in ieder geval. Uh, dat is een petje, dat is geen helm, dus maar even volgen. We ah, gaan best van je zien. No. Goed, waar is je helm? Wat, wat doet jou dat nou? Nou ik vraag het toch gewoon. Oké. Okay. Dus voor mij in ieder geval meerdere bekeuringen. Hoppa, die krijg je erbij. Uh, no. Ja het is no license plate maar die stond er geloof ik niet bij dus die pakken we ook gewoon een no license een um, stop zijn en uh, no helmet zo no, so. <laughs> dat betekent je voeten in het beslag wordt genomen want je hebt gekenteken bij of kenteken ik weet niet hoe dat zit in uh, Amerika of dat dan zo is inderdaad maar bij deze dus wel dus uh. mooi. Ja, daar zijn we verder lopen. Ik wens onder alles toch nog een fijne dag. Ook is heel weg. Lincoln 18. We hebben een 484 in Morningwood. En meteen door naar een winkeldiefstal. Hier om het hoekje. Drie, 2 waarschijnlijk. Oh, daar. Dat is de knop. De plaatsen. Ja, het verhaal is aanhoud. Dag. Okay. Goedendag, hi. Hoe gaat het vandaag, agent, zegt hij. Nou, we hebben net een winkeldiefstal uh, gehad. Uh, gelukkig hebben we hem uh, tijdens de daad kunnen pakken. Uh, dit soort dingen gebeuren zoveel uh, de laatste tijd. Nou, Het in totale bedrag wat hij heeft geprobeerd te stelen was 24 dollar. Uh, nou, agent, wat moet ik zeggen? Uh, deze plastic... Uh, security beveiliger uh, had me nooit moeten pakken uh, ik ben hier zo vaak mee weggekomen uh, ik heb eigenlijk uh, verder geen uh, commentaar, uh, varkens uh, de groetjes naar jullie allemaal oké okay. goed ik wil graag even van jou een ID zien je handen even laten ja. waar ik ze kan zien je bent aangehouden voor winkeldiefstal, je bent niet de antwoord verplicht, je hebt recht op een advocaat. Je mag je omdraaien, handen op je rug. Ik krijg handboeien om voor iedereen zijn veiligheid. Ik ben ook dingen bij die je niet bij mag hebben. Ik ga je nu in ieder geval fouilleren. Wel nog naalden bij. Ik kan misschien moeten vragen of die scherpe voorwerpen bij, werpen bij had. Gelukkig heb ik hem zo te zien. Ik ben er niet gewond geraakt. Goed, je gaat met mij mee. We gaan naar buiten lopen. Als je rare dingen doet, liggen je op de grond. Hoi. Waarom zit ik nou achterin? Schoon. Ik wil het net zeggen, ik wil niet achterin zitten. Ik kan hem niet droppen blijven. Met G wel toch? Nee, ik, hij kan niet achterin. Oh, vanaf deze kant. Waarom is het Ah dat ah, ligt natuurlijk gewoon aan mij dan stapt hij hier en gaat aan de andere kant de deur op. Oké, okay, duidelijk Zo ben pik ja, maar nu gaat hij helemaal lekker ik ga zitten weet je wat dan nou, hebben we niet van collega, maar dan uh... hey, collega. Laten we het transport wel doen. Kan natuurlijk trouwens niet zomaar hier laten staan. Zo. Nou, we meteen door naar een uh, in van... Rijdt uh, alstublieft no. Een verdachte natuurlijk, maar dat zou er uh, hard aan toe gaan. Nou, lekker zijn uit kan gewoon. Oh shit, komen ze al? Als we net op tijd zijn, kunnen we ze klaarzetten. Staan blijven! Achtervolgende voet! Staan blijven! Kom op! wow Hold up! Kom op! Hoppa! Kom staan! Ja, dan moeten we maar een witte tegengang gebruiken wil gewoon nogmaals met één gewoon lekker indrukken, maar dat gaat niet, dus Staan blijven, voor je het Of neergeschoten. Ligt er maar aan wie als eerste schiet. Of dat we beide schieten. Maar het is deze kan op verdachte aangehouden. Die heb ik kunnen uitstappen. Of is iets ver... veranderd. Hé, nee, waarom dit... Mijn stuur niet meer. Waarom doen mijn auto niet? Waarom zijn we nou achterin? Wat is deze? Jesus. Zo ze nou al meegenomen? Nee, ook niet. laat die we me staan we hebben citizens reporting een attempted arson attack in uh... Pacific Blood. response code 2 nee, Waarom we stappen nou? uit oké okay. uh... oh achter uh... ja yeah. is die spoor open nou ja yeah. Ja, toch wel. Staan blijven. Kom eens hier, laat dat ding vallen. Goedag. Hoi. Hallo meneer, waar gaat u naartoe? Hmm, ik ga naar een vriendshuis. Mag ik vragen wat je daar gaat doen? Uh, nou, we gaan heel heel lang reizen en ik heb een uh, can nodig uh, voor uh, als we zonder brandstof komen te zitten. Ah. Oké! Okay. Sintajit, hoi hoi Ja we moeten anders Of vermoed like yes, ik anders Moet ik hier op ingaan? Blijven we staan. Hij belt net de ammunition Store, dus die winkel Hij zegt van ja ik wil een route naar jullie locatie ik uh, wil graag iets uh, gaan, ik wil iets schieten, zeg maar, na werk. Nou, je in Nederland is, blijf je even staan. Ik wil even jouw iets zien. We gaan toch even controle doen. Oké, okay, die is verlopen. Hé, hey, wat ik ga doen? Ik ga je meenemen. Ik uh, gezien de uitspraken die je net deed naast mij, uh, ik ga je even mee naar het bureau en gaan we dat even laten onderzoeken of je plannen hebt. Gezien dus je Juacan die je bij had en nu je plannen hebt om te gaan schieten met iets, ga ik hem nee. ik het mee laten nemen. Collega er maar eens. We uh, gaan uh, meteen door naar een uh, auto diefstal... ...pong uh, tot auto diefstal. Zit je? Waar is je nou? Ja... Vriend, ik laat je achter dadelijk hoor. Hallo, voor de die auto had. boom te kutten Oh, knal ik lekker op die auto. Ja, dat denk ik niet ter maat uitstappen. Of in ieder geval staan blijven. Heb je het door, ja? Omdraaien, geen rare dingen doen. Ik ben aangehouden. Het zijn handen gewoon omhoog houden, ja? Geen rare dingen doen. Ik ga achter je staan, ik ga je arresteren. Kan dat? Shit. Dachte geboeid, eenmaal aanhouding. Opzet inderdaad betrapt. Ik dingen bij je niet bij me hebben, ga je fouilleren. Hé mijn collega. Oké, we hadden vuurwapen. Ik wacht hem assistentie. Alsjeblieft, Prio 1. Prio stad, ongeval. Zo uh, zien. zien. Hey, uh... The yoke. Ik laat ook al een ongeval op die plek, ik niet maar een melding ongeval We gaan het aanhooren, hetzelfde is Is het te zien wel ja Oh, oh, ja zou Het beter even de wegafzetting verzorgen. Ja lekker bezig! Of wegafzetting hier een beetje afzetten hier nog. Ja, we gaan eens aanhoren bij mijn collega. Goedendag. Hey collega, wat is er gebeurd? Uh, bedankt dat je bent gekomen. Uh, over de kop. Uh... Nou, uh, hij, de persoon hier zei dat iemand uh, driftend door de bocht kwam. Uh, hem raakte en hij vloog toen over de kop. Ouch. Uh, heb je informatie over de mogelijke verdachte of het uh, verdachte voertuig? Ik kan je niks vertellen. Uh, ik moest de ambulance en de dakenwaai krijgen. Praat met, het, met de slachtoffer. Hij kan je waarschijnlijk iets meer vertellen oké okay, bedankt voor de informatie dat is alles wat je kan vertellen oké okay, dank je goeiedag ik ben van de politie alles oké okay? ja agent gelukkig ben ik niet gewond geraakt die stomme drifter uh, kun je me vertellen wat uh, is gebeurd uh, weet je iets van wat voor type voertuig het was het was een countlet uh, die driftend om de hoek kwam hij was toen in het midden van de weg toen ik uh, in de bocht reed toen raakte hij me en vloog overkomt heb je iets van een uh, nummerplaats gezien? Ja, zeker weten. 28 BWT-809. Hé, hey, hartstikke bedankt. Uh, ik ga hem eens bezoeken. We goed. hebben in ieder geval een naam en adres van de verdachte. Die dus mogelijk is doorgereden na dit ongeval. En wij gaan daar even met z'n tweetjes Prio 1 of Prio 2 slash 3 naartoe. Dus ik zie jullie daar zo meteen. weet ik ergens bij een van deze huizen zijn het is in hier zo hier staat ook een auto die ook nog eens beschadigd is met een meneer erbij dus wie weet is het onze verdachte ik wil al was even kenteken is 28 BW, ja zeker dat is hem hallo is dit uh, uw voertuig hier? Ja, agent. Uh, Oké, okay, kun je me vertellen waar ik een kwartier geleden was? Ben ik uh, aangehouden, agent? Uh, nog niet. Uh, ik vraag alleen waar je was. Kun je me dat vertellen? Uh, of moet ik met een of andere verzoek uh, van de officier van uh, justitie terugkomen? Nou, uh, wat is er gebeurd dan? Is er een probleem met mijn voertuig? Ja, het uh, komt eigenlijk wel overeen met, het, uh, met de beschrijving van een voertuig die is uh, doorgereden na een ongeval. Nou, nah, ik was de hele dag thuis. Uh, je bron uh, moet uh, vast niet helemaal kloppen uh, of zoiets. Uh, mag ik uh, een beetje dichter naar je voertuig? of een beetje beter naar je voeten kijken? Oké, okay, je hebt me... Uh, ik heb de... Oh, wacht even. Ik heb de persoon geraakt en uh, toen ben ik doorgereden of zoiets. Maar er kwam meteen van... Oké, okay, nu moet ik je aanhouden. Dus oké, okay, je bent aangehouden. Police, stop wat ik doe. Dan ga op je rug. Ben ik de verplicht? Je hebt recht op een advocaat. Je ja, gaat zo meteen naar het bureau. Uh, ik ga eerst een foyer, heb je voorwerpen die je bij mag hebben, scherpe voorwerpen, verboden voorwerpen, bla bla Niks, oké, okay. oh ja, een zakmes, oké. Okay. Nou, het was het potje deze kant op. En dan zijn we alweer in de overuur aan het werken, want het is al bijna donker aan het worden. Uh, Wel met een mooie zonondergang. Uh, ik jullie bedanken voor het kijken. Ik het is een leuke video vonden. Ik ga in ieder geval nu lekker avondeten ook. En uh, ik zie jullie graag op een paar dagen bij een nieuwe video. Wat dat gaat zijn, oh. dat weet ik zelf ook nog niet. Dus het is een verrassing voor jullie en voor mij.